Welkom bij deze magische morgenmeditatie. Deze meditatie, of eigenlijk affirmatie, is bedoeld om iedere ochtend te beluisteren voordat je aan de dag begint. Het zorgt ervoor dat je contact maakt met je hoger zelf en geeft richting aan positieve intenties. Ga lekker zitten en zorg ervoor dat je rug recht is. Zet je voeten plat op de vloer. Ontspan je schouders en laat je handen losjes op je schoot rusten. Sluit nu je ogen en adem rustig in door je neus en uit door je mond. Blijf dit ontspannen doen terwijl ik je meeneem in jouw intentie voor deze dag. Ik begin deze dag met liefde, wetende dat ik een onderdeel ben van al dat is. En dat ik mijn rol te spelen heb in dit goddelijke plan. Het is mijn intentie om gedurende de dag de beste versie van mezelf te zijn die je kan zijn. En met deze intentie geef ik mij over aan de nieuwe dag die zich ontvouwt. Met een gevoel van innerlijke vrede en kalmte. Met een gevoel van vreugde en geluk. Met een gevoel van liefde en geliefd worden. Terwijl ik wegdrijf in een oceaan van liefde, voel ik mij volledig gecentreerd en in balans. Heel en compleet. Ik geef uiting aan het licht en de perfectie in mezelf, waarmee ik ben geboren. Ik dien hiermee de wereld en breng zo hemel en aarde bij elkaar. Blijf nog even rustig zitten. Open je ogen als je daar klaar voor bent en laat je verwonderen door deze prachtige dag.